allemaal, zoals ik vorig jaar eigenlijk al had beloofd en wat ik ook had besproken in de vorige vlog vrijdag is dat ik nog een keertje een home tour zou geven. En vandaag is de dag dat ik hem ga geven. En voordat ik begin wil ik nog even zeggen dat ik hier al een jaartje woon. Ik woon in Utrecht samen met mijn vriend en ja dat was hem eigenlijk dus ik ga jullie nu laten zien hoe mijn huis eruit ziet Nou, welkom in mijn huis uh, dit is waar je binnenkomt dit is de voordeur zeg maar en dan kom je binnen in een gangetje en als je nu afvraagt wie er aan het filmen is dat is Larissa die is op dit moment uh, mijn camera -vrouw. Hello. Dankjewel. de gang is eigenlijk maar gewoon een gang maar ik heb wel een paar dingetjes die ik je kan laten zien zoals hier heb ik een heel mooi haakje deze heb ik met Larissa in New York gekocht uh, twee jaar geleden bij de anthropology en hier heb ik een hele grote spiegel. Dit was eigenlijk een deur uit een kledingkast van mijn vriend. En we vonden die spiegel gewoon heel erg mooi en die kast ging weg. Dus die hebben we toen afgehaald. Ze hebben hem wit geschilderd en we hebben hem opgehangen. En hij past echt perfect op de muur en op die manier kan ik altijd mezelf nog even bekijken voordat ik de deur uitloop. Dan heb ik hier nog een kapstok hangen met gewoon sjaals en handschoenen, petten voor mijn vriend, hoeden voor mezelf. En een aantal jassen, dat zijn niet alle jassen van ons, we hebben allebei een beetje een jassenverslaving. Dus we proberen er hier een aantal neer te hangen, maar ik heb er nog veel meer en hij ook. En dan heb ik hier beneden heb ik appelkistjes staan. Uh, deze heb ik ooit van mijn ouders gekregen, die zaten in mijn andere kamer en ik vind ze gewoon heel erg mooi. En daar zetten we een paar van onze schoenen neer die we vrij regelmatig dragen. Ik zeg een paar omdat we dus allebei ook heel veel schoenen hebben. Zo heb ik hier een schoenenkast van mijn vriend. Dit is een inbouwkast. En daar heeft mijn vriend een schoenenkast voor zichzelf voor gemaakt. Hij heeft eigenlijk best wel wat sneakers. Dus hij heeft gewoon heel veel planken in getimmerd. En toen heeft hij deze schoenenkast van gemaakt. En dan verder... Um, ja, het is... Kleins voor Sylvester, een krapaaltje. En dan heb ik hier nog een schilderij. Deze is van Super A. Het is een uh, jongen die mijn vriend kent. En die maakt allemaal street art dingen. En dit vonden we wel een heel tof ontwerp. Met een handgenaad en dan een televisiescherm aan. Er gebeurt gewoon heel veel. Dus dat was de gang. En dan zit hier nog een wc. <lacht> dit is de wc. Het is gewoon heel simpel. Een wc met buizen die ik koper heb gemaakt. Dat vond ik leuk. Een koperen lampenkapje. Een koperen... Um... Ja, eigenlijk... Niet echt heel moeite het is gewoon een wc. Ja. Nou, de eerste kamer is mijn werkkamer. Het is ook wel mijn thuiskantoortje waar ik alle dingen doe voor uh, endless weekends. Dus de blog bijhouden, video's editen, dat soort dingetjes. Dit is mijn gatenbord. Deze heb ik gekregen van Marissa en Serena voor mijn verjaardag. Die hebben ze wit geverfd, opgehangen... En dan heb ik allemaal van dit soort haakjes die ik erin kon hangen. En dan kan ik er gewoon alles mee doen wat ik wil. Verder heb ik hier nog een kast. Het is gewoon een malmkast met een spiegel erop. En een lade vol met make-up. Want hier doe ik altijd mijn make-up. En dan heb ik hier op de grond heb ik nog een appelkistje staan. Maar deze heb ik wit geverfd. Vond ik net iets moois staan bij de kamer. En daarop zit een uh, metalen mandje waarvan ik nog even de invulling moet bedenken. Nog wat extra geurstokjes. En dat zijn gewoon dingetjes... Om te bewaren, gewoon uh, huishoudelijke spulletjes. En dan heb ik natuurlijk ook nog een bureau. Zoals je ziet is dit allemaal heel erg wit. En een beetje een zwart-wit uh, thema. Omdat ik alles heel rustig wil houden. Zodat ik gewoon veel uh, concentratie heb op, uh, op werk. Dus vandaar, we hebben deze lijst wit geverfd. Uh, ik heb hier trouwens ook nog een artikel van online gezet. op dat weekend.nl als je nog artikel wil bekijken met foto's en zo. En dan heb ik hier nog een hele fijne inbouwkast. Die zit eigenlijk gewoon vol met spullen. Ik ga de kast nu niet openmaken, want het is een klein beetje een rommel. En dan heb ik daarop nog een spiegel geplakt. Wat dit vond ik een hele leuke selfie-mirror. Dus als je op Instagram wil dat je foto's voorbij kunt komen in een spiegel, dan zijn ze hier gemaakt. En dan heb ik aan de rechterkant van deze kamer heb ik nog een rek staan. Dat is een beetje een minimalistisch kledingrek van IKEA. En dan hierboven heb ik gewoon wat dingetjes als fase die we gebruiken voor foto's muziekboxje en dit is een kunstwerkje die het zusje van een van mijn beste vriendinnen heeft gemaakt die ik heb gekregen toen sherry was overleden dus dat is wel uh, heel speciaal vond ik dat en dan als laatste heb ik hier een hele leuke geometrische lamp die past heel erg goed bij de kamer en deze had ik van comgetfashion.com. Nou dan gaan we nu verder naar de keuken die zit hier om de hoek het is een hele kleine keuken ik hou heel erg van koken dus ik vind het wel jammer dat hij zo klein is maar ik ben wel blij met de keuken zelf hij is gewoon heel erg simpel en basic. Even kijken, ik heb hier een wandje. Een vierkant vlakje eigenlijk. Hebben we geverfd met krijtverf. Dus af en toe als mijn vriend en ik wat naar elkaar willen sturen, dan schrijven we er gewoon wat schattigs op of het wordt gewoon een boodschappenlijstje. Nu is die even helemaal leeg. Verder heb ik een rekje van Lofi's. Uh, dit was echt een kitchen rack. Ik vond hem vooral heel erg cool omdat die koopkleurig was. En dan heb ik hier gewoon het fornuis. En een koelkast. Eigenlijk gewoon een beetje de basics, keukenkastjes met allemaal dingetjes en zo. En deze stellingkast vind ik zelf wel heel erg leuk. Wat benodigdheden om te koken, een broodtrommel, krusli, koffiebonen, mandje mandjes, ook van Lofis trouwens. Dan heb ik hier een grote inbouwkast en daarin zit een combi magnetron. Dit zijn wasmiddelen. Eiwit shakes, dingen voor mijn vriend, want die sport. En dan heb ik hier ook nog een wasmachine van LG. Het is een hele fijne. En dan heb ik hier ook nog een beetje mijn trots, dus mijn koffieapparaat. Hij neemt echt veel te veel ruimte in, in deze kleine keuken. Maar ik ben er al heel blij mee, want hij maalt koffiebonen en hij zet hele lekkere koffie. Nou, dan gaan we nu naar het leukste gedeelte, vind ik dan. En dat is de woonkamer. Tadaa! En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus ik wil jullie eerst de eetkamer laten zien. Dat is dit gedeelte hier. Zoals je kunt zien, hebben wij een grijze wand achter ons. Dat is een beetje betonachtig. Tenminste, wij willen een betonlook creëren. En mijn vriend heeft dat zelf geschilderd. We hebben er ook een artikel van online staan op endisweekend.nl En die link zullen we ook even delen in de beschrijving voor als je dit ook zelf wilt verven. Deze lamp is van het merk Zuiver en die komt uit de webshop wonenmetlef.nl Ik vind hem heel erg tof omdat hij gewoon zo'n leren strap heeft en voor de rest is hij gewoon matzwart en heeft hij een rooster. En Past die gewoon heel erg goed bij deze kamer. Dan hebben we hier een hele grote eettafel. Hij is in ieder geval voor zes personen. En het leuke aan deze tafel is, is dat wij hem samen hebben gemaakt. We hebben namelijk het blad gemaakt door splinterhout te nemen. En daarop hebben we bamboeparket geplakt. Hebben we hebben gescoord in een woonwinkel voor 100 euro voor een paar van die pakken. Het was heel goedkoop. En we vinden bamboe gewoon echt super mooi. En toen hebben we daar een metalen frame omheen geschroefd. En we hebben hem gezet op metalen poten in een U-vorm. En die hadden we gescoord via Marktplaats, gewoon ergens. En het was even een werkje, maar we zijn wel echt heel erg blij met het eindresultaat. Het is gewoon echt een super tof tafel. En dus helemaal homemade. Nou, bij een stoere tafel horen natuurlijk ook stoere stoelen. En toen hebben we deze gevonden. Want we vonden deze stijl gewoon heel erg tof. We hebben ze gehaald bij Zitmax. En dan natuurlijk dit kunstwerk. Ook dit kunstwerk is van de Super E. En die hebben we laten afdrukken op aluminium. Verder heb ik hier nog een inbouwkast. Daarin hebben we eigenlijk gewoon gereedschap zitten. En een barbecue. En een vriezer. En dan heb ik hier nog een metalen fruitmandje. Oh. En deze is van de Lofi's. En dan ga ik verder met deze watkast en zie ik. heb heel veel vragen gekregen over deze kast. Hij heet Hoena en hij komt van de webshop huis En, en ze hebben er allemaal hele mooie sputjes voor onder deze kast. Die hebben hem ook in andere kleuren, Maar ik wilde hem graag in het wit, want dan blendt hij een beetje met het geheel. Dus dan is hij niet zo heel opvallend aanwezig. En ja, wat heb ik allemaal? Ik heb hier een flipklop, hier krijg ik heel veel vragen over ook. Deze komt van Kikkerland. Dan heb je hier nog een mooi metalen kastje met cactusjes. Deze komt van mijn interior must-have. Dit is een zelf iPad houder gemaakt van koperen buizen. En dit is een zelf plantenstandaard geweest. Een IKEA hack. Dit is Sylvester. Die hoort ook in het huis. En dat is de vriend van mijn kat. En hij is. Het is de vriend van mijn kat. <laughs> is... De van mijn kat. <laughs> het is de kat van mijn vriend. Van vroeger al. Want hij is al 18 jaar. En. Um... Zijn vader is allergisch geworden en is ook niet zo vaak thuis, dus we hebben Sylvester in huis genomen. Hij is heel erg happy hier en hij heeft ook wel gewoon genoeg ruimte om rond te lopen. Ik heb ook nog twee balkonnetjes, dus daar kan hij ook nog op. Daar achter aan de zijkant van de eetkamer zit bijvoorbeeld een balkonnetje, daar zit de kattenbak. En dan ook bij de keuken heb ik helemaal vergeten te laten zien. Er zat ook nog een deur, daar zit ook nog een balkonnetje Nou, dan gaan we gaan nu verder naar mijn volgende trots. En dat is mijn barcard. Ik heb al echt best wel wat DIY dingen in huis staan, bedenkt me nu ineens. Maar Deze heeft mijn vader gediyy'd, want ik wilde namelijk heel graag een barcard. Maar die dingen zijn echt best wel duur. En degene die ik wilde, die kon ik al helemaal nergens vinden. Dus toen zei mijn vader van, joh, dan maak ik hem wel. Toen dacht ik, oké. Okay. Ik geloofde het eerst niet en op een gegeven moment stuurde hij de foto's dat hij ermee bezig was. Toen dacht ik, wow, hij gaat echt komen. En ik ben er echt super trots op. En hij is gemaakt van een beetje vintage hout. Um, en metaal. En bovenop heb ik dan sterke dranken staan die we vaak drinken. En dan heb ik hierboven heb ik een kastje hangen. Deze komt van de Senos. Dan hebben we naast de barcard nog een inbouwkast. Hier heb ik gewoon kookboeken in staan en wijnglazen en allemaal andere dingen. Het is een klein beetje een rondeltje, Daarom is de deur dicht. En dan heb ik hiernaast een hele grote plant. Dit is een monsteria plant of een plant. En hij is 1,50 meter hoog en hij staat ook nog eens op een tafeltje. Dus het is best wel een... Um, Best wel een grote plant, maar dat vind jij wel heel erg tof. Ik wilde eigenlijk stiekem een beetje een, een urban jungle creëren in de huiskamer. Maar ik heb daar nog niet genoeg planten voor, maar ik ben er wel een beetje mee bezig. Dan heb ik hier een beetje een, uh, een schuilgedeelte. Die heb ik een beetje leeggehouden, maar ik heb er wel een hele mooie amethyst aan die ik van mijn ouders heb gekregen. En daarboven hangt mijn buffelschedel en die komt van otto.nl. Die heb ik al een tijdje. En om de hoek heb ik ook nog een lamp staan van Sustra en Kerne. Nou, dan komen we nu aan bij de rest van de huiskamer waar we het meeste zitten eigenlijk. Want dit is een beetje het gezellige zitgedeelte. Ik zit nu op een bank van Ikea. Dan heb ik er ook nog een poef genomen, want uh, we vinden het gewoon heel chill lang uit te loungen. Dan heb ik hier allemaal kussentjes. Deze heb ik laatst voor het kerst gekregen en was ik al heel lang naar op zoek. Want deze hebben namelijk ook een beetje van die tropische bladeren erop. En ik vond die kleuren gewoon heel tof staan in de huiskamer. Dan heb ik hier een hele chille stoel van huis en thuis. En hij is vrij laag, maar wel breed. Dus het is echt een chill stoel. En van dezelfde webshop, huis en thuis, komt deze salontafel. Het is een, een beetje een industriële salontafel. Daar van die hele mooie metalen poten en een donker blad. En door dat metalen frame past hij heel goed bij de eettafel. Verder heb ik hier ook nog een leuk dienbladje van het merk Hey. Deze heb ik van mijn nichtje Mara gekregen. Ik ben er echt super blij mee. Dus als je kijkt, nogmaals, dankjewel. Dan heb ik hier een paar onderzetters met stenen print van Solo... En dan heb ik hier nog een paar met van die gatenplantprint. print. Die heb ik ook van liggen gekregen. Nou, dan heb ik hier in de hoek heb ik nog een wit appelkistje staan met dekentjes en extra kussentjes. En dan heb ik hier nog twee uh, plantenstandaardjes van metaal. Die vond ik echt super cool. Die heb ik gevraagd voor kerst en gekregen van de Rissa, Dus dankjewel. En ik heb er zwarte potten in gedaan van de Ikea. Nou, ik weet niet. Ik vind ze heel cool, deze plantenstandaardjes. En deze zijn van het merk Firm Living. Uit mijn hoofd. Klopt? Ja. Je weet het niet meer. Firm living. Kijk hoe die naast je zit. Hey! Aan de andere kant van de woonkamer staat mijn televisie. Ik zit nu even in de vensterbank trouwens. Want het is lekker breed. De televisie die had mijn vriend gewoon nog. en Hij staat op een televisiekastje. Die we ook weer hebben gedoortje zelf. We hebben een, um, een heel oud verrot kastje ergens gevonden. Maar die was precies de breedte van dit muurtje. Het was best wel lastig om een televisiekast te vinden die niet zo heel breed was. Dus toen hebben we die helemaal geschuurd, geverfd. En bedekt met uh, bamboehout en we hebben zelf een deurtje ingezet zo. En toen was het een uh, televisiekast. En wat je misschien opvalt is dat dit hout hetzelfde is als het hout van de eettafel. En ook hetzelfde hout is van de plankjes in mijn werkkamer. En dan heb je hier nog een plant. Die hebben, hebben wij van vrienden gekregen tegen onze verjaardag en housewarming. Uh, mooi plantje. Maar wat ik vooral even wilde uitlichten is dit ding een gigantische druppel, dit noemen ze een waterrock, die is op kikkerland. En die vul je met water en dan leg je hem zo op de aarde neer. En dan uh, voedt de plant zichzelf met water wanneer hij dat nodig heeft. Dus dan onttrekt hij dat eruit. Zit er gaatjes in ofzo? Ja, hier zit een gaatje in. En dan heb ik hier nog een klok hangen. Ik vond het wel de perfecte plek voor een klok. En deze is van wit marmer en van het merk Zuiver weer. En deze komt uit de webshop van Lofies. En dan ga ik nu verder naar de slaapkamer. Nou, welkom in mijn slaapkamer. Het is, ja, het is gewoon een slaapkamer. Er staat echt niet heel veel in. We beginnen hiermee. Dit is een inbouwkast. Die zat er eigenlijk al in. Dus we hebben hem gewoon ingelaten en opnieuw geverfd. En daar zit onze kleding in. Hij is wat kleiner... Van um, de kast die ik hiervoor had. Plus ik deel nu met mijn vriend. En dan daar bovenin zitten allemaal opbergdingen. Zoals mijn koffers en uh, een backpack en dat soort dingetjes. En Dan heb ik hier mijn bed. Dit is een uh, tweepersoonsbed. Maar hij is iets kleiner dan het tweepersoonsbed. Het volgens, volgens mij is het een twijfelaar. En dan heb ik hierboven twee van die plankjes staan. Waar je gewoon allemaal dingetjes in kan doen. Dus ik heb gewoon. Het is niet super mooi gestyled. Maar het is wel gewoon wat het is. Deze heb ik ook van mijn vader gehad. Dat is een cupcake kussentje. Die vonden Larissa en mijn vader heel leuk toen ze in Dubai waren. Dus die hebben ze toen meegenomen. Dan hebben we hier nog uh, twee spiegels hangen. Ik heb echt superveel spiegels in huis eigenlijk. Maar dat vind ik gewoon heel chill. Oh ja, achter deze deur zit nog een inbouwkast. Dit is dus mijn schoenenkast. Hij is niet opgeruimd. Dus ik weet niet zeker. Zal ik jullie een klein sneak peekje geven? Maar je moet niet judge'en dat hij echt gewoon niet opgeruimd is. Oké, okay, het moet toch eventjes netter gedaan worden. Maar het zijn echt zoveel schoenen. Dus ik... Daarom heb ik... Uh, eigenlijk een dubbel zo grote inbouwkast voor mijn schoenen dan mijn vriend. En dan heb ik hier mijn badkamer. Ik heb echt de kleinste badkamer in de wereld, denk ik. Als ik erin sta, dan kunnen jullie het gewoon niet eens meer zien, denk ik. Dan een, een spiegel met een kast en een, uh, een cabine, een douchecabine. Ja, dat, dat is eigenlijk gelijk, mijn hele badkamer. Het is heel klein, maar heel eerlijk gezegd vind ik het nog niet eens heel erg storend dat het zo klein is. Want ik kan er gewoon alles doen wat ik wil. Ik heb nog best wel veel ruimte in die douche ook. En ik kan het gewoon super makkelijk schoonhouden omdat hij dus zo klein is. En dan heb ik helemaal bovenaan, uh, schrik niet, echt een hele hoop voorraad. Zeg maar, dit zijn producten die ik wel gewoon gebruik voor mijn haar en voor mezelf. En daarachter heb ik nog een extra ruimte op een of andere manier. Een verdieping of zo. En daar heb ik gewoon allemaal stairs. Beauty stairs. Nou, dat was hem alweer, de rondleiding door mijn huis. Meer is er niet, helaas. Maar ja, ik moet zeggen, het is wel echt veel. Het is gewoon groot genoeg. En ik ben zelf heel erg tevreden over mijn interieur zullen waarschijnlijk toch nog wel wat dingen veranderen over de tijd heen. Maar voor nu ben ik wel echt heel erg tevreden met alles wat ik heb. En het heeft ook wel even geduurd het inrichten. Dus vandaar dat jullie echt een jaar hebben moeten wachten op deze house tour. Dus ik hoop dat jullie, uh, dat jullie nu helemaal happy zijn. Dat jullie hem eindelijk hebben gezien. En dat jullie het ook gewoon een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om op te nemen. Larissa, heel erg bedankt voor het filmen. En vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En laat ik even in de comments weten wat je leuk vindt aan mijn huis. Of je ook een house tour ooit wil zien van Larissa. Ik denk dat Larissa nu wel weet dat ze het wel wat eerder moet doen dan een jaar later. Zou wel leuk zijn. En vergeet ook zeker niet de beschrijving te checken voor um, alle linkjes naar Do It Yourself. En um, dat soort dingen. En als je nog vragen hebt over waar sommige spulletjes vandaan komen. Vraag het ook even in de comments. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!